Wow. Deze kleur. Die is wel echt in your face. I love it. Hey jongens. Nou, super leuk dat jullie weer kijken. Ik dacht het is weer tijd voor een review video. Het is alweer even geleden dat ik er eentje heb gemaakt. En um, ik ben een beetje met mijn look een beetje aan het experimenteren. En daar onderdeel van is dat ik iets meer rode lipstick wil dragen. Dus ik kwam een lipstick tegen van Catrice, de demi Mat. De nummer 50. Ik ga hem even laten zien. Dat is deze. Ik ben heel erg benieuwd, omdat hij zeg maar hij, hij moet dus mat zijn, maar niet helemaal mat. En sommige matte lipsticks die ja drogen echt heel erg je lippen uit. Dus ik was gewoon benieuwd van of deze iets zou zijn. Ik ben over het algemeen altijd best wel te spreken over de lipsticks, de lipproducten in het algemeen van Catrice. Het is gewoon een heel fijn merk, heel vriendelijk qua prijs. En ik heb er ook een lippotlood bij gekocht. En dat is de Velvet Matte Lip Pencil Color Contour. Lasts up to 6 hours. En wat staat erop? Long lasting lip liner dries fast and leaves a velvet matte finish. Smudge and waterproof. En hij heeft dus dezelfde kleurcode als de lipstick. Dus ik ben benieuwd hoe ze samen zijn. Dus ik ga deze aanbrengen en uh, dan kunnen jullie het resultaat ervan zien. Ik vind rode lippen in het algemeen super mooi. Als iemand rode lippen heeft dan staat het gewoon heel erg classy. Weet je wel. Soms als je een beetje bleek hebt en je hebt gewoon al een rode lip dan zie je er vanzelf wel een beetje meer. Opgeflirt uit. <laughs> dus um, ja, vandaar dat ik, het, uh, dat ik deze producten wil uitproberen. De lipstick was volgens mij 3,99. potlood was 2,60 euro. Dus uh, dan heb je eigenlijk voor 6 euro heb je, zeg maar, een uh, combinatiesetje. En laten we maar gewoon hem aanbrengen en dan kijken we wat er gebeurt. Ik ga hem eerst aanbrengen zonder het potlood. Dus alleen de lipstick. Daarna ga ik hem aanbrengen met eerst het potlood. En daar de lipstick eronder. Maar ik moet nog even mijn huidige lip, uh, lipproduct eraf halen. Dus dat ga ik nu even doen. Oké. Nou, daar gaat hij dan. Wow, deze kleur, die is wel echt in your face, I love it. Hij, hij brengt heel makkelijk aan en hij voelt, ja, hij voelt heel zacht op je lippen, terwijl hij wel echt mat is. Dus dat vind ik wel echt heel erg lekker. En um, ja, hij brengt eigenlijk wel heel makkelijk aan. En dat heb ik altijd met rode lipsticks. Omdat je, je kunt eigenlijk niet echt uitschieten met rode lipsticks. Je ziet het meteen, weet je wel, of als het smudget of wat dan ook. Dan ziet het er meteen heel erg, ja, rommelig uit. Dus met rode lipstick moet het echt on point zijn. Maar um, ja, ik vind de kleur heel mooi en hij dekt heel goed eigenlijk. En hij is wel... Hij, het lijkt een beetje op een koraalrode tint. Dus hij is niet heel... Hij is niet heel bordeaux of zo. Hij is echt een beetje... Het is een soort frisse voorjaarskleur. Zo voelt het voor mij. En ik heb trouwens uh, nagelak op... Ook van... Oeh. Die heb ik trouwens te kort laten drogen. Maar um, ik vind... Ik denk dat die er heel mooi bij matcht. <laughs> Even kijken welke dat is trouwens. Dat is, al, dat is de 51. Nummer 51. Dit is lipstick nummer 50. Maar deze twee samen vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ja, dus zo so far, so good. Oké, okay, ik ga hem nu. Ga ik eerst het lippotlood aanbrengen. En daarna ga ik de, het lipstift eroverheen aanbrengen. Kijk, en wat ik zo fijn vind om eerst met lippotlood je lippen een beetje in te kleuren. En misschien een beetje te overlijnen als je dat mooi vindt. Dat is gewoon heel chill, omdat je, je kunt beter, zeg maar, binnen de lijntjes kleuren daarna. Dus als je het moeilijk vindt om lipstift heel netjes en nauwkeurig aan te brengen, is het makkelijker om soms met potlood gewoon een soort van al. Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, een soort omleiding te maken, zodat je weet waarbinnen je die lipstick moet aanbrengen. Oké. Okay. Hij is er makkelijk af te... Oh, <laughs> moet ik wel oppassen dat ik zelf niet smudge? Oké. Okay. We nu met aanbrengen van de lippotlood. Ik heb hier echt trouwens een spiegel bij nodig, want anders ga ik het echt niet netjes doen. Wat ik merk is dat het potlood heel makkelijk te gebruiken is. Hij is niet zo hard als een normaal potlood, maar hij is ook niet super zacht waarvan je denkt van oh, deze dus gaat binnen no time uitlopen of zo. Dus hij brengt heel makkelijk aan en mijn lips zijn op dit moment best wel droog. En soms heb je als een potlood heel hard is dat het dan dat het heel moeilijk is om hem aan te brengen en dat is in dit geval helemaal niet. Het is heel makkelijk. En het is wel echt een potlood, dus je moet hem wel slijpen. Maar hij dekt ook echt fantastisch. Ik vind de kleur ook heel mooi. Ik heb het idee dat de kleur net iets donkerder is dan, uh, dan de lippenstift. Maar dit is dus het lippotlood in zijn eentje. En dan gaan we nu de lipstick er overheen aanbrengen. En als je zo ziet bij elkaar, zie je al dat die lipstick die is iets lichter is. Maar dat hoeft, niet heel, dat hoeft niet per se erg te zijn. Het kan ook heel mooi zijn... Als ze juist net een tikkeltje verschillen, meestal heft het verschil zichzelf wel op. Oké, okay, en dit is dan het eindresultaat. En ik heb mijn lippen nu net een heel klein tikkeltje overlijnd om net mijn uh, lippen net iets voller te maken. En ik vind dat het potlood eigenlijk in combinatie met de lipstick, de lipstick net iets intenser maakt. Wat wel mooi is. En je krijgt iets meer diepte. Omdat langs de randen zie je nog net dat die lipliner net iets donkerder is. Maar dat vind ik wel mooi. Ik krijg een heel mooi effect. En ik vind de kleur trouwens ook echt prachtig, Hij is echt heel mooi. Het is echt, ja, het lijkt een beetje een soort van kerstrood ofzo. Ik blijf nog een beetje in kerstsferen. Uh, maar ja, ik vind het heel erg, eigenlijk vind ik het heel erg mooi. Ik, um, ja, en hij brengt heel makkelijk aan. En ja, of wat echt smidgeproof is. We zouden het even uit moeten proberen met een, uh, met een zakdoekje. Heb ik een zakdoekje? Ik kan wel even pakken. Ik zou niet zo heel snel een lipstick uitproberen om te kijken. Hé, hey, dat eens proberen te zoenen met iemand zonder dat hij uitloopt. Zo ver zou ik niet gaan. Maar we kunnen het wel even zo uitproberen of hij goed blijft zitten. En sowieso is het wel goed om gewoon een lipstick af te happen. Maar dit is het resultaat op mijn zakdoekje En ik ga hem nu nog één keer afhappen. Kijken wat er overblijft wel een beetje dus hij geeft nog wel een beetje af dus uh, het is wel een lipstick die zeg maar ook al is hij vrij mat hij, um, hij geeft wel wat af maar dit zou ook nog een beetje overtollig lipstift kunnen zijn maar ik moet zeggen het is wel heel weinig en ja de kleur is zo mooi echt het is gewoon ja heel intens maar echt wel gaaf en ik vind dat in combinatie met een eyeliner ofzo. En dat rest van je make-up heb je niet zo heel veel nodig. Weet je wel? De lipstick doet het als het ware al. Dus dat vind ik wel echt heel chill. En verder vind ik de verpakking ook heel mooi. Lekker zwart, weet je wel. Lekker simpel. En um, de lipstick heeft ook een soort van bijzondere vorm. Een beetje hoekig. En uh, ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Maar hij is een beetje hoekig. Ja, ik vind hem wel heel mooi. Ja, ik vind het een hele toffe kleur eigenlijk. Uh, ik ben hier wel heel erg over te spreken. Uh, volgens mij komt het ook wel heel goed over op camera, dus dat scheelt. Uh, ja, dus algehele conclusie. Ik vind de lipstick heel erg mooi. Ook als je hem zonder potlood aanbrengt. Potlood bracht heel makkelijk aan... Lipstick ook. Het voelt wel droog en mat. Maar niet dat het echt je lippen uitdroogt of dat het heel oncomfortabel voelt. Of wat dan ook. Dus dat vind ik heel prettig. Um, de kleuren versterken elkaar zeker. Dus als je eerst lippotlood aanbrengt vind ik trouwens ook wel heel mooi. Geen lipstick. Alleen lippotlood kan heel goed. Weet je, je hebt niet altijd lipstick nodig. Dus dan vind ik dit ook echt een aanrader omdat het niet heel hard is. Maar een beetje zacht. En ik vind deze ook echt... Ja, het brengt gemakkelijk aan... Um, voelt verzorgend op je lippen. Dat is denk ik dat. Um, daarom heet hij demi mat, omdat hij misschien toch dat verzorgende element heeft. Er staat verder niks op. Um, dit, zijn de, dit zijn dus allebei de kleuren 50. Al is het potlood wel iets donkerder dan de lipstick. Maar ik vind het heel mooi. Ja? Ik denk echt dat het goed gelukt is. Dus vind ik het een aanrader. Ja, zeker weten. Ik ben eigenlijk ook nog wel benieuwd naar de andere kleuren. Heb ik dan niet gekocht. Ik heb alleen uh, de, ro de rode tinten gekocht. Maar uh, ja, ik vind het wel echt heel gaaf. En uh, goede prijsjes. Dus uh, ik denk dat ik dit wel uh, in mijn make-up tasje ga stoppen. Een beetje meer voor everyday. Het staat gewoon heel chic. Rode lipstick is gewoon fantastisch. En uh, ik hoop ook gewoon dat die gedurende de dag goed blijft zitten. Maar als je dus eerst een potlood aanbrengt, daarna pas de lipstick, dat helpt zeker. Weet je, dat versterkt elkaar zeker. Dus uh, ja, goed goed de review wat mij betreft. Nou, ik hoop dat jullie deze review leuk vonden om te kijken. Het is alweer een tijdje geleden, zoals ik al zei. Um, vond je het een leuke video? Geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. En laat een comment achter als je dat leuk vindt. Heb je nog vragen of tips of andere dingetjes die je graag kwijt wil in mijn video. Laat het dan zeker weten. Ik sta er heel erg open voor. Of heb je een ander product waarvan je zegt. Nou dat moet je uitproberen. Let me know. Vind ik heel erg leuk. En um, voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Nogmaals. En uh, ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg.